Even wat informatie over de kaarten. Uh, als je hierboven kijkt bij plekkers, uh, kun je hierop klikken, kom je op deze pagina terecht. En dan zie je eigenlijk de pagina met uh, alle kaarten die je kunt printen. We hebben een standaard set uh, met klassen van 40. Nou, dat zijn meestal wel voldoende, maar misschien heb je, uh, wil je het in een groter publiek met ouders bijvoorbeeld, dan zou je ook de grote set kunnen uitprinten. Nou, hoe ziet zo'n kaart eruit? Je ziet hier het nummer, dat correspondeert met het nummer van de leerling straks. Dus straks koppel je aan elk nummer een leerling. Dus het is handig om hier al straks, als je ze uitprint, om hier de naam van de leerling erbij te zetten. Nou, en de leerling moet kiezen wat hij bovenop laat zien. Als het antwoord B is, dan is dit de bovenkant, is antwoord C, dan is die bovenkant D of A. En als je met waar of onwaar dan is het altijd A of B. Ja, dus de leerling draait de kaart precies de goede kant op en dan kun jij die kaart scannen. Uh, je kunt uh, deze dan door midden knippen, je kunt ze lamineren of je kunt ze op dikker karton plakken zodat ze wat langer meegaan. Dus dit even over de kaarten.